Welkom terug bij Boost. Uh, korte recap van deze voormiddag. We hebben uh, drie sessies al achter de rug. De eerste dat was mijn sessie met de workflow setup. Daarna zijn we met elke drie in concept en design gedoken, uh, waar we wat logo ontworpen hebben en de grafische stijl vastgelegd. En dan zijn we met Jensie in InDesign en Photoshop gedoken met een aantal interessante automatisaties. Nu is het aan Marcom. Onze vierde sessie, Marcom meets design. We duiken de wereld in van contentcreatie, uh, waar dat we heel vaak ja, op snelheid moeten gaan werken. Het is nu eenmaal ja, hoe dat die wereld er vandaag aan toe gaat. Um, we moeten niet alleen op snelheid werken, maar we moeten daar ook ja, voor meerdere kanalen meerdere dingen kunnen gaan maken. Print, web... Social, you name it. En ja, Marco Meets Design. Ik heb daarvoor de totaal niet zenuwachtige Emma <laughs> meegebracht. Hallo iedereen! <laughs> Welkom. Goed. Ja, um, ik ben intussen al anderhalf jaar part of team Typographics en daarbij dus een vrij nieuw gezicht uh, binnen deze setting zoals Boost, maar ook Talent Academy in zijn geheel, want ik ben geen trainer, hè. zoals Michaël daarnet zei, ik ben marketeer. Ik ben dus de persoon uh, achter de nieuwsbrieven, de social posts, uh, onder andere ook de goodie die jullie brievenbus zat. En dat zowel voor Typographics als voor Academy. Uh, nu voor deze gelegenheid wist Michaël me voor de lens te trekken om ook eens die marketing schakel binnen zo'n asset production flow uh, te gaan toelichten. Nu, relatie tussen marketeers en designers, uh, daar kan al eens zo'n wrijving op zitten. <laughs> uh, kunnen al eens frustraties ontstaan. En eerlijk gezegd denk ik dat dat gewoon puur is omdat we soms iets te veel op ons eigen eiland zitten. Niet altijd dezelfde taal spreken. En dat er zo uh, misverstanden kunnen ontstaan. <laughs> Klopt. Uh, nu... Voor deze gelegenheid um, ja, gaan we een keer gaan kijken. Hè. Uh, nu bij Typographics uh, ben ik wel omringd met veertigtal designers, dus on the go hey, raak ik wel um, wegwijs in het vakjaar. Gewoon. Kan ik ook eens de keerzijde zien, wat dat echt wel een pluspunt is. Omdat marketeers hebben niet altijd door dat het niet in een paar klikken in orde is. Uh, um, dus voilà. Goed. Um... Ik ga eventjes vanuit mijn standpunt uh, ons vak een beetje toelichten. Mm -hmm. Daarna kun je dan een keer vanuit uw standpunt doen. Um, want het is hier natuurlijk designer versus marketeer. Ja. Allee, versus, zo voelt het soms wel. Hè. Um, de grafische wereld vandaag, dat, ja, die is sterk aan het evolueren, vooral onder invloed eigenlijk van, uh, van marketing. Dat is iets dat ik in mijn carrière, ik zit nu toch al... Oef, Klinkt koud als ik dat zo zeg natuurlijk, maar ik zit toch als wel ge, al. Als het uh... Mij zit ja. <laughs> ja, ik zit, ik zit al zo'n twintig jaar ongeveer in het vak nu en ja, ik heb dingen zien veranderen. Uh, wat dat vooral voor mij een enorme verandering is geweest, is zo 2007, 2008. Enig idee wat een grote verandering zo zou kunnen geweest zijn? komst van de smartphone, I guess. Ja, yeah. <laughs> inderdaad. Ik kom, ik kom... We hebben dat goed ik, ik kom uit een tijd van voor de smartphone natuurlijk. Uh, we weten wel allemaal dat dat veel veranderd heeft. Maar in de grafische sector en op, op marketinggebied heeft mm -hmm. dat ja, een storm eigenlijk veroorzaakt, om het zo te zeggen. Hè. Uh, het mobiele internet en de toegankelijkheid van internet, ja, dat heeft nieuwe kanalen geopend webdesign is compleet veranderd. En een van de gevolgen dat ik nu ook zie de laatste jaren, dat is toch al enige jaren aan de gang eigenlijk, is dat er heel veel DIY is in de, in de Marcom-wereld. Er zijn heel wat tools die ontstaan voor marketeers. Nu, inderdaad, die communicatiestoornissen waar jij mm -hmm. over spreekt, dat kan ik, ik wel beamen. Omdat ja, wij komen elk uit andere opleidingen om het zo te zeggen, wij spreken een iets wat andere taal. Mm -hmm. Ik snap niks van uw roy's en uw USPs en wat weet ik allemaal mm -hmm. en uw personas dat zijn dingen dat ik moet gaan googlen nadat ik <laughs> met u heb gepraat. Dus, uh... Maar ja, dat is ook zo van ons uit, hè? al die terminologie ja, rond klopt. print en ja, die eigenheden aan het vak. Nu, ja, er zijn heel wat nieuwe tools die we ook de laatste jaren zien opduiken. En ja, Een van die bekende tools bijvoorbeeld, Canva, is een hele grote. Um, nu, wat dat wij denken als designers van Canva, ja, dat wordt hier heel mooi samengevat, vind ik. <lacht> dus. Um, ja, Canva is een tool die er is en hij maakt het marketeers zeer gemakkelijk om grafische assets te gaan maken. Nu met Canva gaan we vandaag niet aan de slag, want Adobe heeft daar eigenlijk een tegenpool van CC Express, waar ja, we straks mee aan de, ja. aan de slag gaan. Nu, naast ja, het feit dat het allemaal verandert, ik zie ook heel veel marketeers in onze opleidingen uh, opduiken en ik ga bijvoorbeeld ook jaarlijks bij een aantal scholen hier in België langs voor, voor masterclasses te geven. In Photoshop, um, InDesign, in videotools van Adobe. Dat is dan niet een grafische opleiding, maar effectief in marketing Dus die weten ook wel al hoe laat het is mm -hmm. en die geven dat mee. Nu, ik weet niet of dat bij u ook zo was? Uh... Nou ja, in mijn opleiding, ik heb dus uh, bedrijfsmanagement marketing gestudeerd. Ik denk dat wij twee, drie lessen in uh, Photoshop en InDesign hebben gehad. Mm -hmm. Dat was echt gewoon een kennismaking met Adobe. Wij werden daar eigenlijk zo wat creatief in vrijgelaten. Maar zo de echte... Uh, Printkennis of zo, die achtergrondkennis, webprint, hebben wij echt nou. niet meegekregen. Ja, daarvoor zijn we ook geen marketing gaan studeren natuurlijk, maar dat is wel leuk geweest. Mocht dat een beetje met elkaar allee, wat overvloeien, nou. omdat in de praktijk werkt je super nauw samen met elkaar. Uh, mm -hmm. Ja, ik denk, volgens mij is dat een natuurlijke evolutie dat er uh -huh. zo wat zit aan te komen. Uh, jaren geleden heeft uh, Duval van Duval Guillaume dat ook ooit gezegd uh -huh. van uh, de toekomst is aan de marketeers. En eigenlijk zei hij dat uh, de tijd van de agencies voorbij was uh -huh. en die had al een oog op, op de toekomst van de markt, ook veel freelancers en ja, daarmee dat hij die uitspraak maakt eigenlijk in de toekomst ga je als marketeer veel vaardiger moeten zijn in het grotere domein, ook over het grafische. Uh -huh. omdat Marketeers, daar zijn ook heel veel freelancers uh, in die wereld die voor verschillende brands en, en bedrijven werken. En het gaat dan die mensen zijn om te weten wie dat ze nodig hebben voor verschillende aspecten ja. van campagnes te gaan aanpakken. En mm -hmm. ad hoc teams samen te stellen. ja, Markom voor mij vandaag is, ik uh, toon de mie maar, die ik klaar <laughs> Voor mij is dat een one-person marketing department. Uh, technisch gezien niet volledig... Uh, One-person uh, department. Ik doe het samen met mijn collega Caro. Um... Maar ja, ik hoop niet dat ik de enige ben die met deze niemand lachen is nu. Ik denk het niet. Nu, ja, dat zijn heel veel balletjes die je in de lucht moet houden. SEO, SEA, strategy, e-mail marketing, campagnes opzetten en gaan tweaken. In sommige functies komt er ook nog fotografie en copywriting bij kijken. Dat is een hele boterham waarbij dat bij sommige ondernemingen, eerder communicatiebureaus en agencies, iedereen gefocust is met Allee, er zijn inderdaad die volledig gefocust zijn op Google Analytics bijvoorbeeld. Een paar personen zijn volledig gefocust op die strategie. Um, en dat is ge zeker geen evidentie voor kleine ondernemingen, uh, voor KMO's. Nu ja, um, het is dan ook wel mooi meegenomen dat je content flow wel hoe uh, zit dat dat efficiënt is, dat je een goede uh, setup hebt en zo, zodat je gemakkelijk zaken kunt gaan doorgeven, um, om zo, dat iedereen zo eigenlijk zijn toegevoegde waarde kan bieden en dat je een designer tevreden houdt. Ja. Nou ja, omwille van die snelheid zitten we eigenlijk constant in elkaars vaarwater eigenlijk. Hè. Dus het zijn allemaal heel logische evoluties ja. uh, in mijn ogen natuurlijk. Goed, nu wij gaan een keer zien in deze sessie welke tools dat er eigenlijk zo wat voorhanden zijn vanuit Adobe richting marketing en welke functies dat er nuttig lijken voor u. Dus uh, heb ik heb u opdracht gegeven om een keer zo wat de dingen uit te zoeken dat jij plezant vindt. En ja. Ja, de drie main topics zijn hier uh, zichtbaar. Hè. Cool. Um, ja. Ik ga van start met mijn all-time favorite functie en dat is share for review. Hey, uh, feedback geven aan designers is eigenlijk key in uw uh, designer te vriend houden. Uh, want feedback geven, dat is niet altijd zo evident. En daar kunnen ook wel heel veel... Ja, frustraties er ontstaan doordat iemand niet duidelijk feedback geeft of de manier waarop. Uh, ik denk dat dat in de praktijk vaak gebeurt met Google comments of comments in pdf of een vage e-mail of zo. Uh, nu, al die frustraties kunnen eigenlijk weggenomen worden als je werkt met zo'n share for review. Uh, nu, concreet voorbeeld. Stel, uh, ik wil mijn uh, feedback geven op de ja. eerste versie van de Boostbox poster. Uh, dan kan ik eigenlijk aan mijn designer vragen. Maak zo eens een share for review link aan, ja. um, zodat ik mijn eerste comments al kan nalaten. Dus ik ga dat hier direct een keer proberen, zo. als ik de affiche hier direct terugvind. Het voordeel van zo'n share for review link is dat een designer gewoon in zijn designprogramma kan dat blijven dat verder werken en niet twee tabbladen moet gaan openzetten om, om te kijken wat zijn de comments en dan terug te switchen naar je designprogramma om ze te gaan verwerken. Ja, voilà, ik heb die affiche van daar straks hier open staan. Maar ik zie dat die niet gesaved werd, dus die artiestennamen staan er niet meer in, maar geen probleem. Okay. Ik, zal, ik zal wat feedback vragen op de achtergrond ja, en dat wat je goed. daarvan vindt in InDesign. Dus uh, ik heb hier die file openstaan in InDesign en die share for review waarvan sprake, die start je als volgt op. Um, dus hier bovenaan rechts zie je de share-knop staan, daar kun je op klikken en dan vinden we hier share for review. Klik ook daar weer op. Eerst moeten we daar een naam aan geven. Ja. dus ik kan dat hier uh, First Draft bijvoorbeeld noemen. Hop, ik voeg dit in, First Draft en ik zeg Create. Nu wordt die eigenlijk geüpload naar het web en kan ik mensen gaan uitnodigen. Momenteel staat die op invite-only. Ik ga die nu op publiek zetten voor het gemak, maar ik ga je daar ook aan toevoegen als persoon. En ik weet ook weer wat uw Adobe ID is, Emma. Voilà. En dan invite ik u om dat te viewen. Ja, Oké. Okay. Nu ga jij normaal aan uw kant een invitatie daarvoor ontvangen. Dat kan via mail, mail. komen. Of via het notificatiecentrum ja. in uw Creative Cloud desktop app. Ja. Hier bij dat belletje zou ik normaal. Dat is hem nog niet. ik denk over bibliotheken momenteel. Dus ik ga dat hier wat sneller laten verlopen. Ik file share, ik ga dat hier gewoon naar u airdroppen en dan heb je die direct. Anders u een airdrop aanstaat. Met mijn wifi, ja. Oké. Okay. Alright, ik zie jou verschijnen. Daar ben je. Oké, okay, accepteer. Goed, dat is, uh, die link opent meteen. Uh, het voordeel hiervan is ook, meerdere mensen kunnen hier gaan commenten. Dus iedereen waarvan dat jij graag feedback ontvangt, kan die hier inzetten. Op die manier heb je ook geen dubbele comments. Ja. Um, die link blijft ook die link. Ook al heb jij comments, zet je ook al comments gaan verwerken. Je ja. moet enkel gewoon even refreshen en dan zie je in dat geval nu de V2. Nu, wat kan je allemaal doen? Je hebt hier vijf tools dat je kan gaan gebruiken. Een um, paar concrete eh, aanpassingen dat, dat ik zou kunnen uitvoeren is, van, eh, ik wil hier graag een stroke. Hiervoor gebruik ik die tekentool. Uh, die stroke, daar wil ik graag de sponsors van ons event, want dan bankeert hier eigenlijk wel nog op. Voor input kan je terecht bij... Bijvoorbeeld mijn collega Caro, kan ik haar gewoon ook gaan taggen uh, met haar adres, uh, met haar Adobe account. Nu, je moet hier ook geen Adobe account voor hebben. Je uh, nee. kunt hier ook gewoon als gast inloggen. Het is zeker geen evidentie dat iedereen in je onderneming een Adobe login heeft. Uh, dus dat is ook wel weer een extra voordeel. Nu bij die Pinto kan ik... Ah ja, ik ga mijn comment eerst wel nog zien of uh, gaat u niet zien in uw programma straks. Uh, yes, je moet die oh. posten natuurlijk, die commenten. <laughs> voilà, sorry, het is niet zo, no. niet zo straight. Oké. Okay. Uh, de pintool. Okay. Hier kan ik bijvoorbeeld zeggen van ik zou hier graag nog de locatie aan toevoegen. Voilà. Verzenden. Um, ja, tekst is nu niet aanwezig, maar stel nu dat er een, uh, een band heeft afgezegd, gecanceld, dan kan ik gewoon die tekst selecteren, hier staat nu een beetje tekst, uh, en dan kan ik die gaan doorhalen, canceled, verzenden. Allright. Voilà. Terug over naar jouw programma. Mm -hmm. Ik ben hier tussen al een paar uh, kleine update's aan het doorvoeren ook met Jens zijn super gemakkelijke stijlen die hij, die hij had aangemaakt. Dus aan mijn kant, wat gebeurt er hier aan mijn kant in InDesign? Dat is natuurlijk het mooie aan die share for review Ik kan dat aan mijn kant rechtstreeks in InDesign gaan bekijken. Dus als er alke van pdf's doorsturen, ja. vergeet dat gewoon. Uh, wat kan ik hier in InDesign doen? Ik ga naar het menu Window, dan ga ik naar Comments en daar vinden we een reviewpaneel. En we hadden dat die realtime kunnen openzetten, maar ik zie hier dus wel degelijk al die comments van Emma. En als je kijkt in mijn layout eveneens, zie ik eigenlijk al die comments al gemarkeerd staan momenteel. Hè. Dus dat is wel pretty nice. Dus jij spreekt hier van een strook die je graag van onder zou hebben hier. Um, ik ga hier even die artiesten toch een beetje gaan toeslepen. Weg reclame. Dank u. Goed paar artiesten minder. Mm -hmm. We gaan uh, wat kosten besparen. Goed, dus jij wil hier een strook van onder. Ik zal de line tool een keer gebruiken. Dat gebeurt niet veel. Kom, en dan kan ik hier een align gaan tekenen. Je ziet, ik doe dat niet veel, die align tool. Het is ook niet de line tool, het is de ellipse. Maar, kunt jij nu ook comments gaan ja. Op oplossen? Ja, dus ik kan hier zeggen oké, okay, ik heb die line toegevoegd, dan kan ik dat hier gaan resolven. Um, de locatie kan ik gaan toevoegen, ik kan dat nu niet doen, maar ik kan hier ook zeggen resolve, mm -hmm. dan verdwijnt dat ook weer. Ja, ik zie dat nu bij uh, u gewoon verdwijnen gebeurt. natuurlijk. En dan hier, ja, de Chemical Brothers zijn gecanceld. Ja. Och. Dat is wel heel jammer. Nou, zolang dat de prodigy niet is. Goed, Goed maar uh, kijk, dan ga ik die hier ook gaan deleten gewoon natuurlijk. Dan mogen die er van tussen. En dan zeg ik, deze comment is opgelost. Zeer efficiënt, zeer overzichtelijk. Zo kan ik, ik moeilijk iets vergeten. Ja. Ik zie het ook in mijn layout. Nu één stapje nog hier. Ik moet terug naar die share gaan. En dan kan ik, nadat ik mijn InDesign gesaved heb, hop, kan ik hier bij de share de link updaten. En de URL die verandert dus niet, maar mm -hmm. aan de uw kant kun je zo dadelijk een refresh doen. Dat duurt soms een minuutje of zo, want dat wordt nu hier opnieuw geüpload. En als je je scherm dan refresht, dan ga je hopelijk voilà, de aangepaste versie te zien. Goed, superhandig. Ik denk uh, designers als jullie aan het meevolgen zijn tijdens deze sessie uh, zeker integreren, want het is echt superhandig. Yep. Voilà. Goed, next up, Lightroom. Yes. Uh, ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat wel een, een app is dat wel wat vergeten wordt bij, bij marketeers en content creators. Mm -hmm. Ook al zitten daar ja. echt wel voordelen in. Het is multi-surface. Het heeft op de mobile-versie ook een camerafunctie. Kun Je kunt albums gaan opzetten. Ja. Dus over dat multi-surface app gegeven, net zoals Illustrator en Photoshop, zit alles in de cloud projecten en, en foto's. Dus je kunt dat eigenlijk mm -hmm. ten alle tijde gaan bewerken waar je ook bent, zowel op desktop, tablet als mobile. Ja. Nu, Lightroom, wil je nog iets toe? Ja, Lightroom <laughs> is daar eigenlijk het meest in geëvolueerd en was ook mm -hmm. uh, de OG van de multi-surface apps, om het zo te zeggen. Ja. Um, die bestaat op, uh, op smartphone, die bestaat op tablet, die is ook in de browser zelfs beschikbaar. Mm -hmm. Dus je kunt dat gewoon als een webapp openen, waardig ook zijt kunnen inloggen op Lightroom met uw Adobe ID en al uw foto's zijn ja. daar. Dat heeft integraties ook met Photoshop bijvoorbeeld. Iets waar dat veel mensen over kijken in de homescreen van Photoshop. kunnen zo in uw Lightroom albums duiken om die te gaan beginnen bewerken. Mm -hmm. En wat je zegt van ja, een vaak vergeten applicatie. Ik kreeg uh, vorige week nog de opmerking of de vraag beter gezegd van Lightroom is dat wel iets voor marketeers yes. eigenlijk. Omdat dat enerzijds, ja, dat, is, dat, is, dat heeft een instap. Hè. Een mm -hmm. fotobewerking is een uh, vak apart om het zo te zeggen. Maar je kunt daar ook heel snel filterbased in gaan werken. Plus het zijn vooral de samenwerkingsmogelijkheden ja. die het ook zo interessant maken. Klopt. Nu, ik heb die mobile-app hier uh, gedownload op mijn gsm. Jullie zouden normaal ook mijn gsm nu kunnen zien. Uh, hier rechts onderaan, als je op dat Foto-icoontje klikt. Van de regie. Ja, dan zien we ook even de andere zijde. Glenn en Sean. Goed, als je graag zelf wat meer de touwtjes in handen neemt en zelf graag wat controle hebt over je eh, instellingen voor een goede foto te maken, dan kan dat eigenlijk met je Lightroom-app, iets wat niet in de standaard camerafunctie zit van je GSM, denk ik. Ja. Uh, nu hier links onderaan kunt je switchen tot, tussen automatisch, professioneel en HDR. Nu als je op automatisch klikt en verdwijnen de meeste instellingen, je kies je voor ja. professioneel, dan kun je hier bovenaan bijvoorbeeld gaan switchen tussen RAW en JPEG-foto's, uh, ja. uh, aan- en uitswitchen. Hier onder heb je je exposure dat je kunt gaan regelen, je ISO, sluitertijd, bitbalans, ja. waar dat er ook enkele presets voor instellingen klaarstaan. Ja. Kun je kunt ook met scherpte-diepte gaan werken. Nu, extra voordeel is, als ik hier nu mijn foto's neem, dan komen die ook rechtstreeks in de cloud terecht. Dus stel nu, ik neem hier een foto en ik, ik open de app in mijn desktop, dan kan ik die van daaruit gaan bewerken. En dan is het toch wel makkelijk dat je nieuwe foto's moet gaan overdragen. Um, dus voilà. Nu, het volgende voordeel van Lightroom is die, um, het zijn die shared albums. Hè. Ja, um, nu, hier links bovenaan, uh, links onderaan bij mij, ziet je. Um, uw albums, ja. Mijn albums, dat zijn hier drie mappen die klaarstaan. Nu, kan ik nu nog inzoomen of? controle en oké als je zo'n mapje opentikt, eh, dan kun je daar albums gaan insteken. Hoe maak je dat nu aan? Map maken, album maken. Nu, dat is nu niet... Misschien nee, dat rocket science. Ik ga er nu geen extra nee, aan maar maken. Maar het verschil is gewoon, je hebt mappen op ja. hoog, hoofdniveau en albums gaan in mappen. En zo kun je dat wat opnemen. Je opordelen. kunt hier ook gemakkelijk gaan, gaan beginnen slepen. Je kunt ja. ook mappen in mappen maken. Ik dus zie dat je er al netjes Talent Academy en typografie ja. hebt staan. Logisch. <laughs> maar... Nu... Oh. Het voordeel is hier nu dat je die map aan die mappen mensen kan gaan toevoegen. Hè? Dus aan de albums, uh, aan de albums. Ja. Uh, rechtermuisknop delen en uitnodigen. Nu. Twee mogelijkheden. Of gemaakt een deelbare link en dat is dan gewoon een soort van lightbox of galerij dat wordt aangemaakt, waar je gewoon door de foto's in, kan sliden in de browser. Ja. Een uh, link dat je ook gewoon kunt delen op de socials eventueel. Maar je kan ook uh, collaborators gaan uitnodigen. Hè. Stel nu ik wil Micha uit, Michaël uitnodigen. Nu concreet voorbeeld, um, stel dat Michaël fotograaf is eh, en ik wil on the field um, foto's, maar ik wil die ook eigenlijk direct van dat festival kunnen delen op onze, op onze socials. Dan is, het, dan is het wel een must dat je zo'n album hebt. Ik ga je nu eventjes toevoegen. Yes. Alright, uh, drie mogelijkheden. Of hij kan enkel bekijken, of hij kan foto's ook toevoegen, of hij heeft alle rechten en kan ook gaan bewerken. Als ik op uitnodigen klik, dan zal Michael in zijn Creative Cloud desktop app of mail, Bork. beide zijn eigenlijk mogelijk, een melding ontvangen. Ja. Dat duurt wel altijd eventjes, eens dat het er is ja, doorgekomen. Ja. Uh, je kunt in alle tijde ook Goeie nog je rechten voor die persoon gaan aanpassen, het gaan deleten. Nu in die tabjes heb je hier ook nog, um, ja, kunt hier nog wat instellingen gaan aan en uit switchen, wilt, je de titel en de auteur laten zien, hoe wil je dat die foto's worden weergegeven, mag de locatie getoond worden, mogen mensen opmerkingen en video's en vind ik leuks geven enzovoort. Nu, heb jij intussen al een melding ontvangen. Ik ga dat hier direct een keer bekijken. Yes, de mail is toegekomen. Nu, ik vind dat inderdaad ook wel vreemd dat dat niet altijd gewoon rechtstreeks in mijn app toekomt. Uh, dan moet ik hier sign in. En, oh, it's one of those days. <laughs> Uiteraard, dat ik overal moet inloggen, maar dat gebeurt hier redelijk snel. Nu, hoe oh. ziet je nu welke foto's dat Michael okay. heeft toegevoegd? Ziet dat eigenlijk aan uh, dat profielfotoje dat, dat verschijnt... Um, ja. Rechts onderaan de foto. De foto's van mij zijn dan gewoon zonder. Uh, Wacht, ik ga even in mijn album. Ik zat nog niet in mijn album. Dus ja, dat is bijvoorbeeld een foto van Michaël. Dit is bijvoorbeeld een foto van mij. Um, hoe? Nu. Voordeel hiervan is, hey, stel die fotograaf heeft sfeer, sfeerbeelden gaan nemen, artiesten, geshoot. Um, ik ben niet op het festival aanwezig uh, en ik wil uh, dingen online krijgen, de sfeer capteren en delen met, uh, met degenen die thuis blijven. <laughs> um, dan kan ik ofwel zelf gaan editen, hey, maar dat is een... ja. Yeah. Nee, nee, ik ben aan het ah, okay. met <laughs> uh, Dat is een kleine leerkurve. Hè. Persoonlijk vind ik dat een beetje aan de schuiverkjes zitten. Uh, je moet daar wel wat feeling mee hebben. Het draad, nee. <laughs> um, ja, het is, een, het is een beetje trial and error. Hè. Maar als je daar nu niet ja. vertrouwd mee bent, dan kan ik ook bijvoorbeeld vragen aan Michaël. Stel, ja. wilt je mij gewoon een keer... Naar, naar, ja, een bewerking hè, no. toepassen op, op een foto, dan kan ik die eigenlijk makkelijk met ctrl-c, ctrl-v gaan plakken. Nu, deze is een speciale, omdat Michael heeft hier met een masker gewerkt en ik dat wordt dus... Een speciale. Echt, <laughs> ja. je nee, komt er wel zo niks nee, inderdaad tegen. Ik heb hier zo wat fancy bewerkingen eigenlijk <laughs> ja. gedaan over al dat blauw en dat, dat, ja, dus dat rood gaan effect hier te bereiken. over die kleur lopen, hè. Ja, ja, inderdaad. Nu, hoe kun je dat zeilen? Stel, ik vind dat nu echt wel een toffe bewerking, filter. Ja. filter. Dan kan ik die hier gaan toevoegen. Hè? Dus rechts bovenaan, voorinstellingen, klik daarop. Dan kom je in uh, dit pop-up scherm terecht. Hier zitten ook nog presets in van Adobe ja. zelf. Maar we willen graag uh, eentje toevoegen. Uh, je geeft dan een naam. Hier kun je ook nog met mappen eigenlijk gaan werken. Um, ja. Die wil ik in boostbox opslaan. Je dan bent ik heb de maskers vergeten. Maar. Oh ja, dat was een <laughs> belangrijke, waarom dat we dat eigenlijk aan het doen waren. Dus, ehm. Um... Oei, wat, ik niet op de juiste je foto. Zit op de foto, foto, nee. Deze foto. Okay. Uh, voilà. En dan is het belangrijk, dus, dat je hier masker ja. aanklikt en dan gaat hij die dus wel. Dat was voor dat kleur-effect. Ja. Stel nu dat ik hem hier wil toepassen. Ziezo. Voilà. Goed. Jammer genoeg kun je die filters nog niet zomaar doorgeven volk, of die presets, ja. maar als ik de bewerking doe op een foto in het gedeelde album, kun je hem wel voor jezelf opslaan mm -hmm. als een filter. En zo kun je heel snel je look en feel dat je vastgelegd hebt voor de fotografie uh, hier gaan toepassen. Ja. Goed, nu maken we eigenlijk een sprongetje naar CC-Express, waar we eigenlijk ook van dit voordeel kunnen gaan genieten. Uh, hoe ga je naar CC-Express? Um, best vanuit de Creative Cloud Desktop-app. Dat is een app die je in de browser opent. Uh, dus je kunt eigenlijk ook gaan inloggen met je Google-account of Facebook-account. Nu, als je wilt genieten van eh, je Lightrooms en die CC-libraries, dan is het aangeraden om met je Adobe-login in te loggen. Uh, van hieruit uh, ga je daar naartoe. Nu, ik denk dat on onder onze kijkers wel wat Canva-gebruikers zitten. Um, dus, Michael, wat is nu een, reden, een goede reden waarom dat ze beter overschakelen hmm. naar CC Express? Ja, um, wel, als je al een uh, bestaande Canva-gebruiker zei, het voor het begin de centjes. Voor het geld mm -hmm. moet het niet laten, want de prijs is eigenlijk hetzelfde tussen CC Express en Canva. Maar. CC Express of Adobe Express, beter gezegd, is natuurlijk inbegrepen in uw Creative Cloud-abonnement. Dus dat maakt daar een onderdeel mm -hmm. van uit. Dat is al een grote plus. Um, daarnaast ja, is het qua functionaliteiten heel gelijklopend. Hè. Ze volgen elkaar nauw op de voet. Maar het grootste voordeel voor mij is eigenlijk omdat je onmiddellijk binnen het Adobe-ecosysteem okay. zit hiermee. Dus ook in die verbindingen die je kunt leggen, bijvoorbeeld als we hier kijken in de homescreen, uh, de integratie van bibliotheken, CC-libraries bijvoorbeeld, ja. heeft hier ook zijn thuis. <coughs> Goed. Nu kijken we nog een keer eerst door de algemene interface misschien. Ja? Yep. Dus um, als je CC Express of Adobe Express opent, dat gaat op je desktop altijd in een browser open, want dat is uh, een webapp. Je kunt die installeren van hieruit als een Chrome-app, mm -hmm. maar dat hoeft natuurlijk niet noodzakelijk. Nu naast die webapp heb je ook natuurlijk de mobiele app nog op je, op je ja. smartphone. Uh, is die ook beschikbaar, dus je bent ook on-the-go, kunnen je wel snel graag grafics maken en zo in CC-Express ja. dus, en met dezelfde mogelijkheden uh, grotendeels. Nu verder in dat homescreen, wat zien we hier? Um, ze gaan nu bestoken met een bak aan templates, hè, als ja. je een keer iets off-brand mocht maken ja. hè, of je hebt uh, <coughs> pardon, heel snel iets nodig dan kun je hier gerust een template uitpikken en op basis daarvan starten in feite. Ja. nu Wij willen natuurlijk on-brand gaan werken, liefst. Mm -hmm. hè? Dus, Wacht, uh... ik wil misschien juist nog even inpikken ah, ja. op die Quick ja, Actions. Die quick want actions. die Quick Actions, uh, we kennen het allemaal wel, hey? die lusje Converter Tools op het internet. Als je een keer snel een PNG wilt omzetten naar een PDF of je wilt uh, een MP4 converteren naar een GIF. Um, Adobe CC Express heeft eigenlijk Enkele snelle acties, hier voor u in klaargezet. Uh, foto, video en file gerelateerde acties. Dat zijn zo van die acties ja. waar je niet voor bij je designer wilt gaan aankloppen en het gewoon even snel in orde wilt brengen. Dat mag wel. Uh, ja. Ja. Dus hier zit je zo wat in de safe space. Degene die ik nog vaak gebruik zijn um, van mp4 naar gif. Als ik bijvoorbeeld aan mijn designer ben vergeten te vragen om, om van een... Uh, animatie nu, bijvoorbeeld voor Boost, dat ook in een gifbestand te gaan steken. Voor en omdat, ik dat, voor in de, in, omdat ik dat in de nieuwsbrieven wil gebruiken, dan kan ik dat hier gewoon snel even zelf doen. Uh, ja. Stel, je hebt twee PDF's en je wilt die gaan samenvoegen, dat kunt je hiermee doen. Je kunt hier ook QR-codes gaan genereren, video's gaan bijknippen. Uh, it's all here. Ja. Allemaal handige tools. Yes. yes. Nu, als je from scratch wilt gaan beginnen, dan kun je daar natuurlijk op die grote gekleurde bol links boven mm -hmm. inderdaad gaan klikken. Um, en dan kun je daar een format uit kiezen. Um, wat hebben we hier nog? Ik ga misschien toch nog even ook over mm -hmm. die brands praten en de libraries. Dus CC Express, daar straks ook al aangehaald. Er zijn ook veel freelancers in de Marcom-wereld die voor verschillende brands werken en... CC Express is ook een multi-brand of heeft een multi-brand systeem. Uh -huh. Nu, wat houdt dat eigenlijk in die brands? Hè? Je zit hier nu op het uh, gedeelte brands. Wij hebben er met u gedeeld. Dat is ook al ja. een hele mooie. Maar als je een keer naar yours gaat hier, inderdaad, dan krijg je dit scherm te zien waarin dat je je brand kunt gaan creëren. Jij kunt je logo uploaden Hij gaat bij Colors bijvoorbeeld al, al custom colors pikken uit je logo dat je hebt geüpload mm -hmm. en dan kun je eigen lettertippen nog gaan uploaden. Ja. En al die zaken verzamelt hij onder een brand zogezegd en die word, kun je dan later supersnel toepassen eigenlijk op posts, ook op de, die, die templates bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die kunnen gewoon openen en dan giet je daar je brand over en wordt dat in uw kleuren, in uw lettertippen omgezet. Wat dat heel handig is natuurlijk. Dus dat, dat is zo'n beetje het branding systeem. Zij toonde hier nu Shared With You, dat, dat brand Boost Box 23 heb ik eigenlijk in mijn CC Express aangemaakt en nadien heb ik haar uitgenodigd in die brand. Ja, ik waardoor... kan dat je niet gaan bewerken. Nee, nee, ik kan dat wel updaten, wat dat ook weer cool is. Hè. Design heeft dan wel nog de mm -hmm. touwtjes in handen, ja. wat op het veiligste is. Hè, waar. Dus uh, wij hebben daar nog de touwtjes in handen. Wij zorgen dat die, dat die hashtag kleuren, hè, dat, die, ja. dat die kloppen. hex colors zijn ja. dat die kloppen. Dus, mm -hmm. Goed. En dan, ja, last but not least, naast die brands, is ook die integratie van libraries echt wel geweldig. Dus ook weer hier zitten die bij de Shared With You. Daar zien we die Boostbox 23-library zitten. En ja de templates gaan we zo dadelijk naar, maar toont die assets een keer. Dus dat zijn al die grafische middelen die wij in de voormiddag <coughs> al toegevoegd hadden aan onze gedeelde bibliotheek. En Emma kan die hier in CC Express er gewoon uithalen en gebruiken in posts. Die ze eigenlijk gaan maken. Ja. ja. Nu gaan we misschien een keer from scratch beginnen. Um, misschien juist nog aan die webpage. Dat is wel nog ja. een interessante. Die twee. Nou, er zijn eigenlijk twee soorten van content dat je kunt maken met CC Express. De meest bekende is gewoon posts, ja. inderdaad. Maar dan heb je iets totaal anders. Dat zijn die pages. En je bent er al een beetje mee aan de slag gegaan. Ja, denk ik. we hebben hier eigenlijk een voorbeeldje klaar voor jullie. Als ik even naar mijn projects ga. Nu, in het kader van Boostbox, hè, er zijn vrijwilligers die aan het werk zullen zijn op ons event. Stel, we willen die gaan brieven uh, wat betreft hun waar waar de ingang voor hen is, wat dat kleding, allerlei, welke kleding dat ze moeten aandoen. In plaats van een mailje te typen of een pdf op te stellen, kun je ook gaan kiezen voor gewoon zo'n one-pager. En dat is een link dat je deelt met... Iedereen die het moet weten, kunt er ook buttons gaan insteken. Dus bijvoorbeeld als die een kledingmaat nog moeten doorgeven ofzo, dan kunt je hier linken naar een Google Form. Uh, super gemakkelijk, want het is ook ten alle tijde nog aanpasbaar. En de ja. link blijft gewoon hetzelfde. Ja. En je kunt dat ook rebranden ondertussen als je wilt ja. en dan je link updaten. Mensen gaan altijd naar dezelfde link terug en ze komen daar weer op terecht. Mm -hmm. Goed, nu gaan we een keer iets in elkaar boksen. Um From template, ik heb Michaël gevraagd, um, ik wil, stel ik ben uw content creator op Boostbox en ik wil de sfeerbeelden delen op de socials. Ik heb in mijn hoofd dat dan een cover story is, day one, met een uh, highlight visual wat grafische elementen en daarna volgende sfeerbeelden. Nu, ik heb dat gebriefd aan Michaël, die heeft voor mij zo'n template klaargezet. Je gaat daar naartoe, ofwel from templates, maar je kan daar ook naartoe gaan vanuit je libraries, zoals we daarnet hebben. Um, aangehaald met templates. Voilà. Dus again, ik maak die op mijn computer, uh -huh. onder mijn account en ik kan die in een cc library gaan toevoegen. En daarna zijn die hier bij u beschikbaar. Goed. Um, ik kan u dus ook he, zelf die elementjes nog gaan verslepen. Want in dit geval komt dit logo wel wat in gedrang bij uw profielfoto die bovenaan te zien is, dat Zit eigenlijk waar je nu safety margin. Ja, dat weet ik niet. Ja. <laughs> Goed, uh, double tap voor tekst aan te passen. Day 1 recap bijvoorbeeld. Voilà. Stel, ik wil dat elementje hier ook nog wat gaan verschuiven. Iets meer contrast. Zo, dat mondje. Ik kan hier ook nog vanuit mijn libraries hier uh, elementen gaan aanpassen of gaan vervangen. Want ik wil graag uh, dit mondje. Zo. Nu, oei, ik moet hier op replace drukken en dan gaat hij dat overnemen. Zo. Oké. Okay. Goed, die lagen zijn nu niet zo ideaal. Uh, je kunt daar gemakkelijk in gaan slepen. En die volgorde gaan aanpassen. Uh, dat doe je hier. Als je hierop klikt, opent uh, je reeks lagen. Ik wil dat boven die soort van splash. Zo. Misschien nog wat kleiner. ja kun die er oneindig aan prutsen. Tof, hé, gratis ontwerpen. <laughs> Goed, die visual aanpassen. En nu komt het leuke: je selecteert die Replace. En dan heb je een paar mogelijkheden. Hè. Ofwel kies je van, van op je device een foto. Ik maar wij stokfoto's hebben uh, Ja, Adobe stokfoto's um, zitten hier ook in. Lightroom, Dropbox, Google Drive en Google Photos. Nu, wij gaan kiezen voor Lightroom. Hè, want we hebben een shared album opgezet met de fotografen die dus aanwezig zijn op het event. Die hebben foto's met mij gedeeld. Ik heb er al wat zitten bewerken. Voilà, ik kan in selecteren die komt tevoorschijn, kan die ook nog wat gaan verplaatsen binnen dat grid en zo heb ik eigenlijk snel uh, invulling gegeven aan die story. Nu, het is een cover story, wil ik iets meer schoen daarin steken, dan kan ik daar ook een animatie op gaan toevoegen. Uh, twee mogelijkheden, tekst of foto. Het is niet mogelijk dat uh, je tekst en foto animatie toevoegt um, op zo'n story, het is één van de twee. Ik kies voor typewriter. Ja. Het zijn ook maar 4 second video's dat je daar eigenlijk ja. uit haalt. Een beetje beweging doet al veel. Klopt. Dus, uh, nu, ja, ik inderdaad. wil nog een toevoegen. Want nu wil ik de uh, sfeerbeelden delen. En dan, dit is ook wel een uh, interessante... CC Express heeft hier eng, allez, heel wat uh, layout grids voor u klaarstaan en wat betreft nu wat ik online wil zetten is dat echt ideaal om een soort van collage te maken en de sfeer wat te gaan schetsen op de festivalweide. En geselecteerd, je foto, je kiest hier een uit, zo uit en zo kunt je uh, gaan herhalen. Nu, hoe zet ik dit online? Uh, da ook daar weer enkele mogelijkheden. Ofwel download ik het lokaal en ga ik het achteraf gaan doorpushen op de socials. Uh, deze uh, paarse knop, sorry. Uh, <lacht> heeft ook. Nog enkele mogelijkheden. Ik kan hier bijvoorbeeld Michaël nog aan toevoegen. Van, kunt u nog even mijn design nakijken? Die kan daar waarschijnlijk dan ook nog wat dingen aan verschuiven. Uh, ik kan het ook opslaan als een template. Stel dat ik nu from scratch ben begonnen, dan maak je hier een template. Maar ik kan ook uh, die QR-code gaan scannen. En daarvoor haal ik mijn gsm er weer even bij. Um, stel ik ga naar de camerafunctie en ik scan die QR-code, dan open ik direct de app. Dan ga ik naar de projecten. Voilà. En dan kan ik hier eigenlijk rechtstreeks gaan posten op uh, Instagram. Nu, dit is een speciale, omdat ik heb een. Uh een animatie toegevoegd en er zitten dus, je kunt dat hier linksonder zien, dat zijn twee pagina's met dat tweetje. Um, dus dat wil zeggen dat hij heel mijn project heeft genomen om online te zetten. Nu, dat is niet zo ideaal omdat hij die animatie niet gaat overnemen. Dus ik kan het ook gaan inplannen. Um, en dat doe je via uh, deze knop. De CC Express heeft ook zijn eigen content planner en dat is best wel nog uh, een goede planner. Ik denk zeker ook interessant um, als je betaalt voor een Adobe licentie en je kunt het je niet permitteren om nog uh, een HubSpot of een andere publishing tool mm -hmm. um, daar een licentie voor aan te kopen. Nu belangrijk hierbij is, hey, je, je koppelt u account, maar het is belangrijk dat dat een business account is. Dus je hebt um, een persoonlijk account, je hebt een creator's account en je hebt een business account. Als je wilt dat dingen automatisch gaan publiceren op de socials, dan is het dus belangrijk dat je een zakelijk account hebt. Nu, um, ik heb dus die story hier gekozen om online te zetten. Uh, ik krijg er al direct een pop-up scherm dat de mobile app nodig is. Het is echt, je moet het eigenlijk echt downloaden de app, anders worden er zaken niet automatisch gepubliceerd. Omdat Instagram heeft voor zaken als Stories um, uw, ja, uw toestemming nodig om het online te zetten. Dat is gewoon omdat dat buiten um, de aspect ratio van 4-5 uh, square en 16-9 nou. valt. Dus oké, okay, ik ga die hier schedulen. Ik ga die hier gewoon uh, binnen de minuut online zetten. En dan uh, gaat je straks zien dat ik een, um, een melding krijg op mijn GSM. Nu, wat kunt je hier nog doen? Je kunt hier nog gaan filteren in de kanalen en staat dus uw status van je posts no. um, enzovoort. Je kunt van hieruit ook, ook nieuwe posts gaan uploaden. Is een beperking nog altijd dat je maar één Facebook-kanaal bijvoorbeeld kunt koppelen en één ja. Instagram? Ja, je ja. kunt niet meerdere. Ja, het ja. is per, per channel één account ja. Ja, okay. dat je kunt gaan koppelen. Oké, okay. uh, okay, ik zou hier nu een melding moeten ontvangen van CC Express. Voilà, ja. daar is hij. Goed, dat opent meteen. Ik kan het bericht gaan publiceren. Ja, ik weet het heel zeker. Uh, en dan kan ik kiezen, wil ik dat op mijn story, wil ik dat in de feed of wil ik dat gaan doorsturen naar iemand. Nu, ik wil dat op het verhaal. Wij gaan dat nu op de Instagram van Talent Academy zetten. En voilà, zie zo, dat staat online. Echt super gemakkelijk gewoon um, maar het is dus wel belangrijk dat je die app uh, gaat downloaden nu tweede plus bij cc express scheduler is dat je ook um, kan hier even sluiten je kan ook een linkpost gaan maken en linkposts daar um, ja, je hebt daar soms wel wat issues bij met dat online te zetten, omdat je wilt graag dat je zelf een thumbnail kunt kiezen en je wilt je headline en je meta-description kunnen kiezen. Vaak neemt je dat gewoon standaard over van je website. <laughs> dat is iets zo raar te kijken. Maar dat zijn echt frustrerende zaken. En in zo'n van die contentplanners is dat niet altijd zo dat je dat zelf kunt gaan kiezen. En apparently Adobe Express wel. Um, dus ik ga nu snel zo eentje maken. Nu, het leuke hieraan is ook... Ik kan gaan resizen. Um, voilà. Het werkt. Ja, het werkt. <laughs> dus, hey, overbodige elementen kan ik snel verwijderen. Ik kan uit mijn Libraries elementen gaan toevoegen. Die resize probeert echt wel zijn best te doen om de dingen zo wat mee te herschikken op de pagina. Dat is niet altijd optimaal natuurlijk, maar ja, je kunt dat direct gaan aanpassen natuurlijk ook. Ja, bij de rehearsal maandag ging het niet, maar ah, alle ja, dagen ja. daarna weer wel. Dus jullie hebben de chance dat het Dat werkt. werkt. Goed, een visual aanpassen. Weer vanuit Lightroom. Zie, dat is echt Fastest Lightening, hè. Dat, dat kabeltje insteekt, denk ik. Zo. Nu wil ik hier nog... Dus ja, wat ik hier nu eigenlijk aan het maken ben, ben ik vergeten te zeggen. Ik wil aankondigen op de socials dat de ticket sale live is en dat mensen dus vanaf nu tickets kunnen kopen voor ons festival. Nu, waarom kies ik hier voor een linkpost? Omdat mensen kunnen dan gewoon direct op uw visual klikken en worden doorgestuurd naar uw um, website. Nu, ik weet dat het um, lettertype... Uh, voor Boostbox die monolisk is. Uh, zo, ik hoop dat dat zo'n bannertje is. Zo. Mooi. Ja, mooi hè. Mm -hmm. <laughs> Misschien moet je het eens delen. Ik zal daar ook eens naar kijken. <laughs> ja, dat kunnen we inderdaad <laughs> doen. Uh, voilà. Het ding bij die linkpost is wel, als je zo'n thumbnail wil gaan aanpassen, dan moet je wel uh, gaan lokaal downloaden. Dus het is niet zo dat je uit je projecten een visual kunt gaan selecteren. Hij vraagt altijd om een lokaal bestand te kiezen. Dus okay. we gaan dat dan ook downloaden. Voilà. Ik gebruik nu even de link van ons eigen event. Dus een linkpost maakt, maakt je eigenlijk door in je caption de link gewoon te plakken. En dan maakt hij al een linkpreview. Dat is dus enkel van toepassing bij LinkedIn, um, Facebook, Twitter ook waarschijnlijk. Maar Instagram dus niet. Hè. Dus uh, caption, bum bum bum. je kunt dat wel naar onder pushen. Dat die lelijke link niet zichtbaar is. Oké, okay, en dan hier heb je dus als je dat potloodje klikt uh, de mogelijkheid om dus uw thumbnail te gaan uploaden. Ik kan hier ook nog zelf mijn headline gaan kiezen. Voilà, ook mijn meta-description, bijvoorbeeld headliners zijn blablabla. Uh, goed, en dan kan ik dat weer gaan schedulen. Hoe ziet dat er nu uit voor mensen die echt geen flauw bedoel hebben over wat ik het heb? Uh, kunt je hier op die preview uh, knop klikken en dan zie je dus eigenlijk gewoon je visual met daaronder een link. Ja. Dan kunnen mensen erop klikken. Kan de URL hier eigenlijk weggehaald worden? Want ik denk dat dat op Facebook zelf, kunnen dat wel, en nadien, de URL deleten en toch blijft die link dan nog staan daaronder. Ah, oké. Okay. Ja. Maar Ik denk dat ik het hier eens geprobeerd heb, en als we de URL zouden hier deleten, dat de link. Dat lijkt me nogal tricky, aan. omdat hij dat echt wel nodig heeft om te kunnen ja, doen. Ja. Dus wat, nu om zo'n linkpost te kunnen doen, moet je uh, wel nog bij je setup van Adobe Express, um, hier helemaal onderaan, um, heb je hier Facebook Link Preview Editing. Je moet hier nog je domein gaan verifiëren om okay. zo'n linkpost te kunnen doen. Uh, meer info vind je hier ook bij dat icoontje, mocht het niet volledig duidelijk zijn, maar het is vrij snel uh, dat je dat kunt in orde brengen. Dus Alright. voilà. Cool. Ja, dat zijn zeker al uh, wat nuttige tipjes dat we hier ja. gezien hebben. Uh, ik weet niet of dat er ondertussen nee, vragen zijn binnengekomen. Ik kan even kijken naar de chat die nog niet open staat. Maar ik zal daar snel zijn. Right, Een keer kijken... Goed, ik zie dat mijn collega Elke hier al uh, volop aan het reageren is. Pop, pop, pop. Ja, precies een vraagje over het maken van nieuwsbrieven, denk ik. Ja, wij maken onze nieuwsbrieven in HubSpot. Um, ja. Ja, dat is een drag-and-drop systeem. Ja. Voor GIFs is dat eigenlijk gewoon een visual dat je uploadt ontgeven is eigenlijk een bestand met meerdere foto's achter elkaar. Um. Ik zie hier nog vraagjes over die review, ook mm -hmm. momenteel um, dat dat awesome is. Dat kunnen we alleen maar beamen. <laughs> Um, en dan een vraag of dat uh, wat dat je moet doen als er een nieuwe bestandsnaam aangegeven wordt, een v2'tje bijvoorbeeld. Nu uh, eigenlijk, ja, Mart, in, in deze workflow blijf je altijd op jezelfde uh, versie verder werken, op dezelfde InDesign file, en ga je eigenlijk de review link gewoon updaten. Wil je graag v1's, 2's, s achter de hand houden, doe dan uh, een safe copy van je file. Dat is uh, een, een veel minder gebruikte functie in InDesign, maar ik kan die misschien wel een keer snel hier tonen. Dus ik zit hier in InDesign met mijn affiche en uiteraard hier is er dus een review link aangekoppeld. Nu, ja, ga ik een V2 maken, dan moet ik eigenlijk een nieuwe review daar lanceren, maar dan verliezen deze URL natuurlijk wel. Dus wat je kunt doen is van deze variant, stel, je hebt uw comments binnen en je gaat gaan. Um, gaan um, dat aanpassen. Sorry, ja, ik verlies even mijn draad. Goed, dan kun je hier eventueel bij File zeggen Save a copy. En zo kun je uw v1 eigenlijk wegschrijven naar een aparte map, maar deze file blijft er gewoon niet verder werken. Die, die functie is origineel voor zo'n doeleinde hier in het menu ook toegevoegd. En je blijft altijd met deze file verder werken gewoon. Goed, dat is één ding. Ik ga nog een keer kijken of er nog comments zijn. Alright. we kunnen one pager ook onder sub dns uh, Vincent, dat weet ik niet direct. Wat ik wel weet over die pages dat je maakt met um, CC Express, is dat je die kunt embedden. Dus, maar dan moeten je op de published versie kijken. Dus als je zo'n uh, page publiceert, uh -huh. dan kun je daar een embedcode eigenlijk van gaan opvragen. Uh -huh. En die kun je dan wel eigenlijk op gelijk welke HTML-pagina van je eigen uh, website gaan, uh, gaan inbouwen, natuurlijk. Uh -huh. Dus jij zet dat die... Uh -huh. Ik zal even kijken. Openen. Nee, ook, nee. Doe een keer de preview versie even. Ik denk niet of Ik dat Ik denk dat even heet. bij share. Zullen daar niet Ze gebruiken? moet echt gepubliceerd. Ah, ja ja, publish en share link. Ja, dat. Oké, okay, got it. Continue without, geen probleem. Voila, en dan naar de share gaan. Hier eerst create link. Dan wordt die eigenlijk gepubliceerd. Johnny, er stond hier ook nog een vraag. Oké. Okay. Okay. Het duurt wel even. Ja, dat kan even duren. De vraag Het al... van Johnny? Ja, de vraag, de vraag van. Ah, hier, ja. een bedcode. Ja, dus om te antwoorden op de vraag van Vincent, was dat? Of vergis ik me? is moeilijk te zien. Ja, van Vincent. Dus die one zoals dat je hier kunt zien op het scherm van Emma, is dat je, daar dus, uh, dat je die kunt gaan embedden via een embedcode, als je dat wilt. En er zijn nog verschillende wegen om ze te gaan delen ook. Dus misschien is dat wel de moeite om eens te gaan bekijken. Um, goed. Jolien, welke app vinden jullie het meest aangewezen voor de creatie van social media posts? Het is een beetje zoals daar straks met die vraag over uh, Illustrator versus InDesign mm -hmm. voor, uh, voor creatie. Ik ben een fan van van XD. Om social media mm -hmm. posts te maken, CC Express, dat is voor mij minder efficiënt. En, maar dat vind ik wel zeer goed werken in een samenwerking mm -hmm. met marketeers bijvoorbeeld. Ja. Um, dus ja, ik denk maar, dat Boostbox ja. wel een goed voorbeeld was um, om het in een CC Express te gaan doen. Alles mm -hmm. staat klaar. De, ja. De marketeer of de content creator kan zelf ja. invulling gaan geven. Ja. Um, veel lang daaraf van het soort van content yeah. dat je moet gaan yeah. maken. Hè. Uh, bijvoorbeeld als je zeer repetitieve posts moet uh -huh. gaan maken of, of meer template-based, dan durf ik ook weer naar XD gaan uh -huh. bijvoorbeeld. Maar Illustrator, Photoshop zijn ook zeer valabel. Ik blijf liefst weg van bij InDesign voor digital output, maar dat kan ook natuurlijk. En dan tenslotte vraagt, wacht, als je een klant hebt die in Canva je ontwerp wil aanpassen, kun je dit dan gemakkelijk overzetten naar Canva? Uh, dat denk ik niet. Maar en er is geen uitwisseling, dat zijn ook aardsvijanden dat kan van Adobe experts. Ja. Dus uh, je kunt daar geen live uh, projecten uitwisselen met anderen. En dan nog een vraagje van Johnny. Zou je in één document dan twee pagina's kunnen maken met een andere versie? En zo die link behouden voor die affiche? Dan verwijzen naar pagina 1 of 2. Tuurlijk kan dat. Uh, ik zal dan als veiligheid een nieuwe versie bovenaan zetten. Als pagina 1, dat ze die onmiddellijk te zien krijgen. But again, ik denk dat mijn vorige opmerking misschien nuttiger is om oudere uh, versies eigenlijk apart op te slaan en gewoon nu in één file altijd te updaten. Hebben jullie een teamcursus dat gevolgd? Kan worden door een gemengd marketing-grafisch team. Dat hebben wij Zeer zeker. zeker. <lacht> um, dan moet je maar een keer contact opnemen met mijn collega Sarah. je um, kunt ook de website raadplegen. Ja, he, de website raadplegen, maar voor zo'n teams pakken wij dat heel graag op maat aan. Ja. En dan komen wij graag een keer uw noden bespreken op dat gebied. Uh, en dan kunnen wij zeker heel uw team on board en up and running krijgen. Allright. Goed. Ik denk dat alle vragen daarmee beantwoord zijn. We gaan er weer eventjes uit, want om twee uur start alweer onze volgende sessie. Dus wij zien jullie graag binnen zeven minuten terug.